Welkom bij Ondernemers van Eigen Zeebodem, de derde uitzending. En ook vanavond zijn we weer in het Food Forum in Almere. Ondernemers van Eigen Zeebodem is een programma waarin ik praat met de mens achter de ondernemer. We hebben hier mensen aan tafel die zich inzetten voor de voedselindustrie in Flevoland. En we gaan op zoek naar wat hun verhaal is, hun familiegeschiedenis... en waarom ze ondernemen juist hier in Flevoland. Jij kan thuis de hele avond met ons meepraten, dat doe je in de chat. Dus heb je vragen, heb je reacties of wil je gewoon laten weten dat je er bent? Doe dat vooral in de chat. En wie weet praat jij hier dan virtueel mee, ook aan tafel. Vandaag staat centraal het verhaal van Fadi Yassin en hij heeft het bedrijf Arabic Bread. Hij begon als een kleine broodbakker en is uitgegroeid tot een gigant die dagelijks 100.000 broden bakt. En onder meer levert aan Jumbo, Albert Heijn en HelloFresh. We gaan kijken wat zijn verhaal is en waarom hij zo graag onderneemt. In Flevoland. Maar voor we hem erbij halen, ga ik in gesprek met zijn grootste fan. en dat is zijn dochter, zijn 16-jarige dochter, Sarah. Goedenavond, Sarah. Goedenavond. Wat fijn dat je er bent. Dank Jouw vader zei: Ik kom niet alleen, maar Sarah moet mee. Ja. Waarom? Ja, zoals je zei, grootste fan. Um, ja, een groot voorbeeld ook voor mij. En. ja, omdat ik een dochter ben, ja. Wat maakt hem tot een voorbeeld? Um, een grote inspiratie, ja. Um, ook, hij is mijn vader en als een vader zijnde dan... Ja, inspireert hij mij veel. Um, over hoe hij met zijn bedrijf ook omgaat en ja. Hij is heel trots op jou. Waarom denk je? Weer ik niet. Ah, dat ze dadelijk <laughs> zelf vragen. <laughs> Voordat we hem erbij halen, willen we hem een beetje leren kennen. Mm -hmm. Hoe zou je het karakter van je vader omschrijven? Um, hij is een zeer vriendelijke man. Zeer behulpzaam. Mm -hmm. En hij wordt altijd het beste voor iedereen. En... Hij is zorgzaam. Ja, ook zorgzaam. Ja, ja. En waarin lijken jullie op elkaar? Wat zei je? Waarin lijken jullie op elkaar? Um, Uiterlijk en eerlijk, ja. Um, ik denk, hij is heel vaak positief. Mm -hmm. Ik ook. Dus een gemeenschap. Um. En waarin denk je dat? Dat delen we echt niet. Of daarin is mijn vader zo anders? Um. Geen idee, ik weet niet. Ik, we, we lijken best wel op elkaar. Ja. Zullen we hem er eens bij halen. Hij heeft bruine ogen, hè? Yeah. Ja, we gaan hem erbij halen. Hier is je vader. Fadi, kom er lekker bij. Nou, daar is die vader waar je zo trots op bent. Hello. Hello. <laughs> ze, is trots, ze is trots op je. Ja, ja. Ook. <laughs> ja. Hoe, hoe zou je jullie band omschrijven? Um, ja, dat is, uh, wij helpen graag. we zijn ook gemotiveerd om ook te bereiken. Wij willen... Uh, niet stagneren blijven, we willen ook wat errijken. En uh, goed is niet goed, goed genoeg. We no willen meer zijn dan gewoon normaal. Daar klinkt heel veel ambitie in door. Dat ja. zou ook een druk kunnen leggen soms als je vader steeds beter, steeds meer. Ja. Hoe ervaar je dat? Um, ik zie mijn vader als een echte doorzetter. En ja, Er horen sowieso moeilijkheden bij, maar dat houdt hem nergens tegenaan. En ja, zo houdt hij elke uitdaging tegen en gaat hij altijd maar verder en verder. Al die uitdagingen die je tegenkwam, die gaan we vanavond uitgebreid bespreken. Maar laten we beginnen met wat hier voor ons ligt. Want dat is jouw trots. Ja, um, we presenteren hier ons product. Dat is um, platte brood, Arabisch brood. Maar echt, dat is Libanese brood. Dat eten we weer op het huis. Het eten in het oosten landen, alle mensen ontbijt, lunchen, diner. de hele dag door eten hier ja. dit brood. Dat hoort, dat hoort bij ons, brood hoort bij iedere uh, gelegenheid bij. Waarom? Dat is traditioneel. Zonder brood wordt je ook niet zat. Ja. Je moet, je moet brood bijeten. Je dit is zo, dit is ja, zo lekker? Is je krijgt er geen genoeg van? Ja. Dat op, op, tuurlijk, nee. Ja, tuurlijk, ja. <laughs> ja. Het is zo lekker. Het is uh, gezond, het is lekker. En um, bij ons hoort het bij omdat we overal we moeten dippen. En we gaan ook rollen. We gaan ook uh, een sandwich eten. Mm -hmm. En dat, dat is. Bij Je zegt het is een soort multi-inzetbaar brood. Je kan ja. het er vooral voor gebruiken. Um, uh, we eind het gewoon zo, of we gaan toasten. Uh -huh. of we gaan het uh, zeg maar frituren en dan in de salade als crotons gebruiken. Er uh, zijn heel veel verschillende uh, salades wat deze brood als klein gemaakt binnenkomt. En dat hoort uh, bij shawarma, bij falafel, ja. en als dippergoed bij. bij uh Or, um, ja, dat doe then, ik vooral in de Ja, Ja, overal hoor ik erbij. Het ruikt ook even voor wie nou thuis zit te kijken. Het is jammer dat we geen geuruitzending hebben, want het ruikt ongelooflijk lekker. Yeah. Sarah, wat zit er in jouw broodtrommel als je naar school gaat? Oh, vaak chocopasta. Dat is echt heel lekker. Dit brood met chocopasta? Ja. ja. En ook soms een sandwich. Ja, zoals u zei, elke gelegenheid eigenlijk. Dus dat ze uitdelen op school of niet? Dat ook. Ja. Dat, was het, dat, dat, dat zij echt uh, een broodtrommel uh, had gekregen. Met het brood heb je ook zo klein gemaakt omdat het makkelijk te eten is. Niet zo als een groot stuk. Ja. En dan heb je die gewoon met, met andere kinderen mm -hmm. uh, geruild. Ja. En waar ruilde je dat dan voor? Oh, nee, niet te ruilen. Ik gaf ze, um, ik gaf ze ook van ja, probeer maar. En dat vinden ze ook heel lekker. Ja. En sindsdien zijn ze ook het brood gaan eten. En, ja. Stefan zegt al, het brood is erg lekker, maar hij zegt ook, je hebt het nog nooit aan mij uitgedeeld. <laughs> Ken je Stefan? Ja. Nee. Het ah, is een geheime naam misschien. Nee, dan moet hij langskomen en gaan we ja, zetten. Ja, ja, ja, precies. Al 21 jaar onderneem je in Almere. Ja. Waarom Almere? Ik ben verhuisd van Duitsland naar hier toe. Ja. Ik was jong. Ik was 22 jaar oud, mm -hmm. bijna 23. En um, ik zoekte wat uh, uh, nieuw. Gewoon, ik, ik hou niet van, van oude um, locatie. Ik wil gewoon een nieuwe locatie hebben. En als je brood hebt, of dat of een levensmiddel of een horeca, dan hoor ik ook een, een, een, een goede locatie waar het schoon is, waar, waar uh, goede productie kan doen. En waarom dacht je. Dat is Almere, dan moet ik in Almere. Almere ligt bijna centraal als uh, alle andere uh, uh -huh. stad, een uh, omgeving. Um, Almere was uh, voor mij makkelijk geweest. Nu is die tijd veranderd, nu is uh -huh. andere tijden gekomen. Maar Almere was van het begin aan, uh, als iemand uh, ziet en je houdt van hem. Van Essen. Uh liefde op het eerste gezicht? Ja, ja precies. Had je dat, dat met Almere? Dat, had, ja. dat is zo gebeurd. Waar denk je dat die liefde dan zit van je vader voor Almere? Wat heeft Almere wat andere plekken niet hebben? Dat is van bouwgevoel. Dat, dat ja. kun ja, je niet uitleggen. Almere, hier, als je als het voor 20 jaar aan Almere vergelijkt, dat is het verschil. Dat was het centrum nog niet nee. zo uitgebreid. Dat was nog een klein centrum. Je zegt het is een plek, eigenlijk. Er was nog van alles mogelijk. Ja, dat was dat maagdelijk. alles maar. En ja. jij, ging ja. daar, jij ging daar ondernemen. Um, maar je komt oorspronkelijk, of je hebt lang ook in Duitsland gewoond. Je vader kwam uit Libanon. Ja. wat, um, wat bracht hem in Duitsland? Ja, we zijn uh, ook gevlucht door uh, oorlogen in Libanon. Mm -hmm. Mijn vader is naar Duitsland gekomen om. om, om hij zegt, paar weken, paar maanden, dan is het weer uh, rustig in onze landen, gaan we weer terug. Aha, dat was een en, tijdelijk idee. <laughs> tijdelijk, ja. Het ja. was ja. tijdelijk. En ja. die tijdelijk is nu meer dan 35 jaar. En, en uh, ja, met de tijd, ja, heeft mijn vader gevraagd, ja, ik wil graag weer die brood hebben. Ik wil gewoon ook mijn eten dat wat ik op de tafel heb, ook andere mensen presenteren en andere mensen geven. Mijn vader en mijn moeder hebben het op het huis gemaakt aan een kleine oven. En, mm -hmm. Dan hebben we, we hebben mijn vader in Duitsland een klein bedrijf begonnen en dan hebben we exp expandeerd naar, naar Nederland en had, op één keer dacht hij, ja, laten we daar proberen. Misschien oh. hebben we meer succes, dat we iets uh, opbouwen, dat we, uh, zeg maar goed genoeg daarvan leven. Ja. dus Nederland bood meer kansen voor dit brood dan Duitsland. Uh, Nederland bood meer mogelijkheden als in Duitsland. Ja. Wat was het um, verschil? Um, Duitsland was het nog niet multicultureel. Hier is meer multicultureel. Hier zijn um, uh, mensen uh, dichterbij. En Duitsland is het nog niet zo geweest. Die tijd. Ja, precies. Maar nu, maar nu is het ook overal hetzelfde. Iedereen um, door internet en uh, door digitalisering, dat iedereen weet wat. Um, voor culturele of uh, voor eten iedere land heeft. Jullie dat vonden het belangrijk om, om uh, die smaak hier naartoe te brengen? Hè? Dit, dit brood hier naartoe te ja. brengen? Ja, de eerste kant, we uh, willen gewoon op, uh, dat wij een goed bedrijf beginnen. Dat ja. we een goed leven van ja. deze bedrijf. Mm -hmm. En met de tijd is het zo dat we gegroeid zijn. Uh, en we zijn uh, begonnen met meer personeel, meer uh, grote ruimte. Toen dus zijn verhuisd naar een andere ruimte. Ja, laten we even terug naar het begin, want je ja. was in Almere gekomen. Je werd ja. verliefd op Almere, liefde op de eerste ja. gezicht. Je wil hier een broodfabriek beginnen. Ja. Hoe ben je begonnen? Um, ja, het is echt moeilijk geweest. We hadden heel veel problemen met, als, van begin. Zoals? Uh, we konden taal niet. Aha. Taal uh, was een grote blokkade voor ons. Uh -huh. um, wet sowieso. Um, personeel, uh, gewoon bedrijfseconomie was echt moeilijk voor ons. Daar hebben we vier fouten gemaakt, vier geleerd. Dan met de tijd hebben we dan, um, meer en meer geleerd van uh, voor onze fouten. Uh wat voor fouten maakte je zoal? Wat, wat um, zie je nu als fouten? Wat we fouten gemaakt, dat wij uh, te laat uh, gegroeid zijn. Uh, dat we een foute uh, beslissing gemaakt hebben: economische beslissing, dat we niet eerder verhuisd zijn naar een uh, groter bedrijf, dat we eerder niet uh, uh, speciaal op, uh, zeg maar, uh, op uh, uh, kleine winkels uh, speciaal zijn. Ben, met, met, alle, met al het wetenschap van nu had je heel veel dingen ja, gedaan. Ja, daar heb ik veel, veel andere dingen gemaakt. Sarah, jij zit te knikken? Ja. Ja, Wat denk je, als je dit hoort? Ja, hij heeft meegemaakt. En ook de tips die geeft hij ook nu en zo. En daarvan kan ik dan weer leren als ik later ook iets met ondernemingschap kan doen. Ja. Hoe kan het dat het toch? Want je zegt, we hadden heel veel problemen... en eigenlijk wisten we ook niet, we wisten niet waar we moesten beginnen. We hadden last van die taal. Wanneer was het moment dat je dacht, hé, hey maar het begint wel te lukken? Um, dat was het um, 2007-2008, als die crisis kwam, met die uh, economische crisis kwam. Dat iedereen dan, um, ja, dan uh, was ook uh, zo'n tijd waar iedereen gezond leven wil. Dat echt Maza uh, uh, in, in, in, uh, in de grond komt, dat iedereen ook dippen wil. En dat dat heb je ook gevoeld dat iedereen niet meer uh, een burger eten wil, dat iedereen gezond eten wil. En er was ook een speciale uh, um, gelegenheid waar, waar deze brood bij mensen bij kwam. En op één keer, oh, oh, dat is wat mooi, dat is wat een mooi product, dat is lekker. En daar is het, heb je het uh, uh, gevoel gekregen dat het beter gaat beter. Ja, dus er was een soort uh, trend gaande in wat ja, de consument ja, wilde. Ja, ja, ja. En dat, sloot, dat ja. sloot aan. Wat weet jij nog van die tijd? Die, die, die crisis die, die je vrouwt? Oh, oh, ik was... Ah, je, je, ja, ik <laughs> nee. kreeg gewoon af en toe nee. lekker stukje brood. Ja. Ja, dat was er was nog niks nee. ja. Ja. Maar Mijn vader had ze altijd meegenomen naar, naar ons werk. En dan ja. had hij uh, altijd rondgegaan en uh, uitgelegd. Ja. Maar dus uh, in de crisis begon jouw succes? Ja. ja. Daar wordt het beter en beter. Maar het eerste, eerste jaar was het um, echt moeilijk voor ons. Maar je bent doorgegaan. Ja. Wat, wat in jou was dat je toch het lef had om door te zetten? Um, ik heb altijd gedacht dat is een onderneming dat ik graag ontwikkelen wil. Ik wil voor niemand anders werken. Ik wil geen uh, opdrachten van niemand krijgen. Ik wil opdrachten geven. Ik wil mij uh, visie geven. Ik wil wat uh, opbouwen. Wat ik daarna zag, oké, okay, dat heb ik gedaan. Je had een, een, een grote droom dus eigenlijk in je hoofd waar je ja. wilde werken. Hoe zag die droom eruit? Um, ja, uh, dat ik minder werken en uh, meer geld verdienen. Maar dat is, <laughs> ja, <okay. laughs> dat is niet zo ja. gekomen, want dat komt ook nooit zo voor. Uh, dat ik, um, uh, ik wil graag een grote bedrijf hebben, dat ik ook veel personeel heb, mij worden ook, uh, um, mijn ook uh, vroeger ook geholpen en ik wil ook iemand anderen helpen. Ah, dus dat, je bent uh, ook heel sociaal uh, betrokken, hè? Ja, um, klein beetje, zeg maar klein beetje. Also, uh, veel mensen die bij mij gewerkt hebben, hebben ook een eigen onderneming. Ze hebben ook die blokkade geweest met taal. Ze hebben uh, heel veel, uh, ja, geen idee van wet, geen idee van, van, van uh, economie. Hoe ga ik dat doen? Waar ga ik wat doen En dit? Heel veel mensen hebben bij mij gewerkt, hebben een starthelpen gekregen. En daarna met de tijd hebben ze een eigen bedrijf begonnen. Dus bijvoorbeeld een bouwondernemer hier in Almere, die heeft ook bij mij uh, jarenlang gewerkt. nog heeft een eigen bedrijf? Een uh, elektroinstallateur is ook bij mij uh, in dienst geweest en nu is die ook een uh, grote uh, elektroinstallateurbedrijf in Almere. En uh, dat zijn, nu hebben twee mensen ook een uh, eigen winkel uh, begonnen. Die zijn alle, zij komen ook iedere keer naar mij toe en dan gaan we over het uh, Geschiedenis van onze leven spreken en zij zijn blij dat. Je hebt een rol in, in die geschiedenis van die mensen. Ja. ja. Je hebt zaadjes geplant. Je hebt ze geïnspireerd. Um, zij willen graag eigen geld verdienen. Mm -hmm. En die mensen willen ook uh, dat, uh, ja, wat opbouwen. Wat, uh, wat uh, denk jij dat jouw vader in mensen aanzet waardoor ze. Uh, ook een eigen bedrijf kunnen opstarten? Um, ik denk de motivatie en het doorzettingsvermogen. Zoals u ook um, net hoorde, hij zit altijd door. Want een eigen bedrijf runnen is sowieso moeilijk. En als je toch doorzet, kan je toch wel bereiken wat je wilt. En dat hebben die mensen dan ook gedaan. Wat is een, een moment in de geschiedenis dat je het even niet meer zag zitten? Dan moet ik eerlijk zeggen, dat is al. Um, ik getrouwd heb en voordat ik mijn dochter of mijn vrouw, mijn dochter gekregen heb. Dat was een tijd waar ik echt, uh, ja. was in bed ging op waar ik honger had. Mm -hmm. Waar ik niet genoeg geld heb om, om te eten. Ja. dat is ook in, zeg maar, in Europa, dat, dat gebeurt bij mij. Dat het niet in, in arme landen gebeurt, dat het niet in Europa gebeurt. Maar ik wil graag mijn eigen geld verdienen. Ja. En dat had me zo gemotiveerd zo dat ik verder ging. Ja. Uh, we hadden, als, als ik hier in Nederland aangekomen ben, geen woning, geen, uh, niemand, geen kennis, niemand, niemand, niemand. En dan van nul begonnen, van echt, van nul, nul, nul. En toen kwam, je vertelde net, in de, in de crisis begon het voor ja. jullie really beter te gaan. Ja. Er kwam vraag naar dit heerlijke brood ja. wat je maakt. Ja. Uh, toen ben je ook gaan groeien. Ja. Er is een moment geweest, ben je naar een veel grotere locatie gegaan. Ja. Wat was de belangrijkste reden om dat te doen? Het um, is te klein geworden. We hebben, uh, we hebben meer geproduceerd, maar die ruimte is te klein geworden. Dus de vraag nam toe? We hebben, uh, vroeger hebben we veel met de hand gemaakt. Uh -huh. We hebben machine uh, bouwen ontwikkeld. Dat wij echt met de machine meer werken. Ja, je hebt je eigen machine, eigenlijk is nu ook in beeld. Ja. Je hebt je eigen machine ontwikkeld. Hè? Ja. Wat is het geheim van die machine? Dat is het geheim. We hebben uh, gewoon uh, specialiseerd op onze producten gemaakt. Mm -hmm. Dat het ook uh, naar onze keuze gemaakt is. Dat wij ook uh, mm, uh, weinig... Uh, mm. Energie gebruiken voor, voor het bakken. Mm -hmm. Dus je hebt een duurzame uh, machine ontwikkeld? Ja. ja. We hebben een duurzame machine ontwikkeld. We hebben uh, die procedure ook helemaal snel gemaakt: dat we niet zoveel uurtjes werken, dat we echt minder mm. uurtjes werken. Dat we um, ook uh, certificeerd worden door, door um, uh, IFS: dat wij uh, gewoon uh, ook uh, schoon en, en het, uh, hygiëne. Um, Um, certificaat hebben. En dat alles, uh, vroeger hebben we alles met de hand uh, ingepakt. En, en met de hand uh, gestapeld. Nu wordt alles automatisch Je hebt gemaakt. Alles ontwikkeld hoe jij het eigenlijk uh, ja. nodig hebt. En um, we zijn ook een van de eerste Libanese Arabische Bakkerijen in heel Europa. Ja. We hebben uh, vroeger en, en daar zijn we begonnen, maar we was heel klein, was heel, uh, in de, in de allereerste tijd, hoeveel broden produceerden jullie toen per dag? Hebben we hebben uh, misschien 1000 zakjes per dag geproduceerd. En nu bak je 100.000 ja. broden per ja. dag. Ja. Uh, zie jij dat wel eens langskomen, die 100.000 broden? Ja, niet allemaal tegelijk, maar zoals het, ja. <laughs> ja, het is wel heel veel. Ja. Neem eens mee, als jij die fabriek inloopt, het mooie bedrijf van je vader, wat zie je dan? Ja, brood. <laughs> brood, brood. Met een, ja. Gaan lopen, gaan met hem ja. werken. Brood, brood is het daar? Um, ja, ze zijn verhuisd naar een heel groot locatie. Ja. En ja, wanneer je inloopt, dan is het um, vol met mensen die werken. En je ziet allemaal brood voorbij op, op de band. En ook heel veel werknemers. En ja, dat zie je daar. En dat is uh, het, het mooi, uh, moeilijkste of het uh, mooiste is het met een werknemer om te gaan. Hoe ga je die tevreden uh, stellen? Het is altijd conflict tussen de een en de ander. Dat een andere mening is als de ander. En dat is alle bij elkaar. Zijn. Er zijn ook heel veel um, bij mij um, immigratie aan de grond, ja. achtergrond van de mensen die bij mij werken. En dat is altijd. Uh, er is, er is strijd? Uh, niet strijd, het is gewoon uh, gevoelig. Ja. En dan moet je altijd uh, uh, ja, ontspanning uitwerken uh, uh, op die mensen. Dat die mensen ook uh, gaan uh, goed werken. En dat die mensen ook uh, met elkaar ook, ook, uitkomen. Uh, Jouw werk gaat over veel meer dan brood, hè? Ja, ja. Um, ik heb heel veel mensen met uh, een uh, achtergrond. Zij kunnen die taal niet. Zij weten gewoon in Europa niet hoe rijk uh, uitkomen. Dat zij laat komen. Dat ja. ze af en toe niet komen. Dat zij als ze ziek zijn, gaan ze niet bellen, ik ben ziek. Dan blijft een werknemer een week weg en dan komt hij na één week weer oh ja, ik ben een zeker. Ja, ja. Maar Zijn er oh. mensen misschien ja. die denken: goh, hij heeft niet echt heel erg ideale werknemers, maar hij nee. houdt ze wel. Waarom? Nee, ik, ik, ik heb een uh, ideale werknemer. Ik wil ook die mensen niet gewoon op de straat laten. Nee. Of die mensen dat zij uh, gewoon op de huis zitten en niks doen. Uh, die mensen willen graag werken. Maar ze kunnen uh, bij een uh, Europese onderneming niet meedoen. omdat zij hebben die mentaliteit van hier niet. Nog niet geleerd. En dat le leer je ze dat? Of laat je ze... Ja, dat wordt met de tijd uh, automatiseerd. Ja. Als zij niet eh, één dag niet komt, tweede dag niet komt, dan wordt die eh, dan maar één week niet eh, opgeroepen om te werken. Dan gaan we laten één week, dan komt die weer de volgende week, dan gaan we laten luisteren. Dat kan niet dat je niet komt. Als je niet komt, dan moet je bellen. Alsjeblieft niet laat komen. En dan, dan gaan die dat begrijpen. En ze hebben ook veel problemen. Ik heb hm. één, voor jaren één uh, medewerker gehad. Hij heeft drie aansluitingen gemaakt. We zijn naar huis. Ja. En hij zegt ja, ik heb ook getekend. <laughs> Waarom heb je getekend? Ja. ja, ik weet het niet. Iedereen vraagt mij iets tekenen. Dus ja, nou, heb je drie aansluiten van internet. Hij zegt ja, wat wil ik doen? Ja, ik ja. ga maar bellen. En dan ben jij er om ze te helpen. Daar ben ik. Sarah, dat... wat, wat vind je daarvan dat je vader zich uh, met zoveel meer bezighoudt dan alleen maar met het brood? Ja, hij moet um, voor zijn werknemers ja, het beste wil hij sowieso hebben. Ja. En ja, hij is heel behulpzaam. En hij wordt ook het beste voor zijn veel werknemers. Ja. En, ja. Uh, hier op de chat wordt ongelooflijk veel over jullie gepraat. Al. Ja. Er wordt gezegd: wat een prachtpaar. paar. Wat zijn ze very nice, die vader en die dochter. Altijd leuk om een vader en dochter zo te zien samenwerken. En wat enig zijn ze, ja. wordt over jullie gezegd. <laughs> <laughs> uh. um, ik, ik, vind, ik, vind, ik vind dat. Uh, we hebben één mening. maar Conflict. Als er conflict is, dan, dan is, komt er ook een, uh, een soort uh, motivatie. Wat gaan we beter doen? Het ja. is, uh, is, is niet alles ja of, of nee. Nee, We gaan het discussiëren, we gaan uh, uh, over uh, stress maken. Dat vind ik goed, dat vind ik niet goed. Dan bijvoorbeeld, uh, zij gaat uh, op school hier in Almere. Zij is een echte Almere, ook in Almere geboren. Ja. En uh, wij vinden Almere prachtig. Echt prachtig. Jij bent, echt prachtig bent ook liefhebber start. van Almere. Ja. ja. Wat is je, wat, waarom hou je, je zo van Almere? Um, ja, ik ben hier opgegroeid en het voelt echt als thuis hier. Ja. En, ja. Maar je zegt we hebben, we hebben ook uh, discussie eigenlijk met elkaar. Ja. Uh, hoe belangrijk uh, vind je haar mening over jouw bedrijfsvoering? Um, ja, zij zegt altijd ik moet <laughs> <laughs> um, dat, ik, dat? dat ik minder werken. Waarom vind je dat? Dat ik ook meer tijd voor familie ja, heb. Daarom. Ja, daarom. Waarom vind je dat? Ja, hij is niet zo veel, vaak thuis. Ja, hij stopt veel tijd in zijn ondernemingschap, wat ik ook begrijp. Maar ja, ook een beetje tijd voor ons. Ja. Ja. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Dat hij meer tijd voor thuis zou maken? Um, ja, ik zit ook vaak tot laat op school. En ik zie hem dan. Wanneer ik thuis kom, gaat hij naar werk. Dus ik zie hem pas echt nacht weer. En ja, ook met mijn broertjes. ook. Die zijn, zien we hem wel vaker dan ik. Is dat de hoge prijs van het ondernemerschap? Ja. Als je een onderneming hebt die uh, 'avonds werkt' of dat je uh, de hele dag onderweg bent, hm. dan heb je fa met familie weinig tijd. Ja. Um, ik heb een bedrijf die avonds uh, produceert en dagsover over of ochtends uh, levert. Ja. En af en toe maar is een leverancier of een medewerker ziek, hij komt niet, dan moet ik ja, dus opspringen voor dat, van die manier. Of, ja, of dat avonds euh, iemand niet komt of dat we tekort aan weg nemen hebben, moet ik dan daar staan en, en, en meedoen, uhm, meehelpen. En dan komt die familie tekort. Maakt het je boos? Nee, ik begrijp het wel dat als iemand er niet is, dat hij dan overneemt. Anders loopt um, zijn werk niet goed. Ja. Laten we gaan eventjes um, naar de uitdagingen van het nu. Want we leven in een wereld waar duurzaamheid een uh, groot thema is. Jij ja, hebt een, uh, een prachtige eigen um, manier ontwikkeld van broodbakken die al heel duurzaam is. Hoe, hoe groot ervaar je de druk om uh, daarmee bezig te zijn? Ja. Hoe zeg men dat? Uh, we hebben uh, duurzame energie. Ja. We hebben um, zonnepanelen op het bedrijfspand uh, ja, gemaakt. Je hele dak ligt vol hè? Um, uh, maar 50 hebben we hebben gedaan. Ja. Um, het is een investering voor de toekomst. Mm -hmm. um, Es uns, uh, nee, um, we hebben veel voordelen van deze investering, ja. uh, maar we hebben dat eerder gedaan. Als ik dat weet, dat zo, is, hebben we dat eerder gedaan. Je, je was net te laat ermee bedoeld. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Waarom? Wat, wat, wanneer had je het um, beter kunnen doen? Um, je spaart die geld in eigen zaak. Ja? Je doet een investering uh, eerste keer een groter bedrag, maar dan heb je een investering per maand krijg je weer terug. Je zegt het, ik verdien het gewoon terug die zonnepanelen. Ja, ja, had ik ja. dat maar eerder gedaan. Ja. ja. ja, ja. Um, je hebt heel veel uh, fouten gemaakt, zei je straks. Ja. Jij, noemt, jij noemt het fouten. Um, je hebt daar veel van geleerd. Nu kijken er mensen ook van de provincie. Hoe zouden zij nou nieuwe ondernemers beter kunnen helpen? Um, ik vind Almere doet het uh, goed. Ja? Um, wat ik mis of wat, wat ik niet gezien heb... Wat doen ze goed? Um, um, duurzame energie. Dat wij ook, um, we hebben volgende maand in Almere de Vaart ook een uh, uh, vergadering. Ja. Dat we duurzame energie daar... Uh bij een in, in, in, in de hele devaart uh, maken. Mm -hmm. Ik heb begonnen. Ja. Want er zijn heel veel bedrijven die moeten nog doen. Um, dat, uh, zeg maar, de vaart is een grote bedrijfstagram waar, waar echt veel uh, energie gewonnen wordt. Mm -hmm. Als wij dat uh, doen, dan kunnen we ook in, bijvoorbeeld Almere buiten met energie leveren. Met, met zonnepanelen, dan hebben we wat gedaan. Uh, dat Almere uh, in de toekomst niet afwachten, gelijk actief worden. Dus jij zegt: Provincie, uh, loop er niet achteraan, ja. maar help ons direct. Ja, wij, ja. wij, wij moeten uh, als provincie uh, niet afwachten. Nee. Wij gaan het als eerste doen. Waarin, waarin, kun, waarin uh, kan Almere en Flevoland nog meer sneller, wat jou betreft? Um ik vind uh, niet gewone uh, grote bedrijven wat, wat, wat uh, ingetrekt wordt naar, naar Flevoland. Mm -hmm. um, gewoon kleine bedrijven, familiebedrijven, bedrijven met, met, met weinig personeel, maar uh, echt uh, speciale bedrijven. Wat iedereen waar gaat, zegt: oh, dit bedrijf komt uit Almere. Die moeten hier naartoe gehaald worden. Ja, ja, ja. Wat voor bedrijven zou je hier graag zien, Sarah? Um... Heb je daar ideeën hierbij. Ik zie al heel veel bedrijven, dus ik heb geen idee. Ja, wat, wat voor kleine bedrijfjes zie je zo ontstaan waarvan je denkt: hé, hey, dat is leuk, dat is mooi? Um, ja, ook voedselfabrieken. En mm -hmm. dan bijvoorbeeld kaas of. Um, een Ja. We mm -hmm. hebben in, in ork ook een, een uh, visserij. Ja. Dat, dat iedereen zegt: uh, deze vis komt uit ork, dat weet ik, dat is mm. lekker. Ja, die trots die erbij ja. hoort. En ja. um, bijvoorbeeld bij, bij, bij on, onze producten. Uh, als je overal gaat in Nederland, dan gaat iedereen zien dat oh, deze brood uit Almere. Ja. En dat uh, wens ik meer van, van, van, van, van uh, bedrijven hier in Nederland. En, en, en, uh in Flevoland. Dat in Flevoland. Dat, ja, dat het, ook, ook deze komt uit Almere. Ja. Deze bedrijf komt uit Almere. Ook deze product komt uit Almere. Dat is bekend. En wat kan, wat kan de provincie daar concreet in doen? Uh, ja, meer jonge mensen trekken. Ja, hoe? Um, ja, uh, als een bedrijf begint, helpen. Mm -hmm. Wat ik fout gemaakt heb, is een foute beslissing. Dat iemand een adviseur is, dat, of een Almere, dat um, ja, in, in, uh, jonge mensen uh, onder de armen he, uh, trekt en dan gaat die helpen en dan luistert. Dat, het, uh, dat wordt zo, zo gedaan. Je zegt, dat ik, er is iemand nodig die je bij de hand ja, neemt ja, ja, ja, ja. en zegt ik ga, jou, ik ga jou helpen. Wat voor iemand moet dat zijn? Een um, uh, ondernemer uh -huh. die uh, bijvoorbeeld zegt: Oké, okay, dat is een goed product. We gaan uh, met je meewerken. Doe maar je zaak. We gaan mee, mee doen. Ja. En dat is bijvoorbeeld. Of dat uh, ondernemers naar, naar school gaan en gewoon die ondernemers presenteren op school. Zegt: Luister, dat een onderneming. Zo, zo, zo. Dat kan gebeuren, dat kan je ook doen. Dus bij, bij Sarah in de klas dat ja. de ondernemers komen vertellen hoe mooi het ondernemerschap is. Ja. ja, ja. ja Nikki vraagt zich ook af of jij uh, het bedrijfsleven in wil later, Sarah. Um, ja, ik wil zo mijn diploma eerst halen. Je uh, zit nu in vier vwo, ja. hè? Ja. ja, nog twee jaar. Um, en ja, ik heb nog een breed pad eigenlijk. Mm. Ik weet niet zeker wat ik op wil, maar wel misschien de pad van ondernemerschap. Of geneeskunde. Ah, okay. en waar zit, waar, waar longt de geneeskunde? Um, ja, ik doe VWO en um, ik heb een natuurpakket. En ja, het lijkt me heel leuk om de wereld in te gaan. Maar ook ondernemerschap. Wat is het ondernemerschap? Wat, wat spreekt je erin aan? Um, ja, om ook succesvol te worden als een vader. Oh, Savers. Uh, <laughs> ja. uh, uh, gewoon opdracht geven. Gewoon, ja. uh, gewoon deze uh, werk. Gewoon, gewoon uh, uh, doorgaan door het uh, bedrijf. En dat moeten we doen, dat moeten we doen, dat gaan we doen. Daar. Uh, gewoon eigen idee En uh, ja. uh, het bedrijf uh, laten fijn aan de Is dat wat je er adviseert? Doe maar niet geneeskunde, maar word ondernemer. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Um, ik, ik adviseer allebei. Ik heb met, met haar gesproken. Als je geneeskunde wil maken, gaan we geneeskunde maken. Mm -hmm. Dan gaan we een bedrijf met geneeskunde beginnen. Maar het belangrijkste, ik heb je gezegd, ik ga je alles investeren, alles. Uh, tot jij alles uh, gedaan hebt, de opleiding, alles ga je, ik. Je ben mijn dochter. Ik ben verplicht om dat te doen. Uh, ik probeer alles te maken omdat jij uh, succes een baan krijgt of dat je uh, gewoon goede uh, opleiding, goede uh, uh, onderwijs krijgt. Maar als je bijvoorbeeld een, een arts wordt of een dokter, dan wil ik ook dat jij ook mensen ook helpt. Ja. Dat je bijvoorbeeld alle paar jaren naar een arme land gaat en, en gewoon mensen ook helpt. Echt iets goeds uh, achterlaten en geven ja, aan de wereld is ja. dus voor jou belangrijk. We, wij hebben, uh, mijn vader en ik. Uh, we, zijn, we zijn uit een land, arme land gekomen. Ja. En we hebben hier um, goede onderwijs gekregen. We hebben hier een goede uh, leven gekregen. Mm. En dan wonen we ook een beetje weer teruggeven. Dus dat, dat is uiteindelijk ook een hele dat belangrijke is, ja. drijfveer ja, ja, ja. in dat ondernemerschap? Ja, niet, niet, niet gewoon uh, zeg maar, economisch denken, ook sociaal denken. Ook sociaal denken. Nou heb je 100.000 broden per dag. Hm. Moet dat er 200.000 worden? Miljoen? Nee. Waar, uh, waar wil je naartoe groeien? Um, ik wil uh, deze product uh, niet dat het een speciale product wordt. Dat het een delicatesse wordt. Mm -hmm. dat, je hebt uh, bijvoorbeeld een kaas die heet Polandama. Of je mm hebt -hmm. een Gouda-kaas. Mm -hmm. En ik wil gewoon Almeerse brood hebben. Het Almeerse brood? Dus ja. we gaan het geen Arabic bread meer <laughs> noemen nee, na nee, vandaag, nee, maar nee, nee, Almeerse, Almeerse brood. brood. Ja, ja bij deze het Dat is ook bekend. Als je overal gaat in Nederland, dan ga je zien dat het Almeerse brood. Ik ken het ieder, de blauwe uh, afdrukken, de blauwe cliché. Dat is het allermeerste brood. Ja, dus dat moet er eigenlijk bij, op het zakje? Ja. ja. Sarah, Joop wil het weten, maar ik ook. Ga jij het stokje van je vader overnemen? Hoe groot is die kans er? Um, ja, als, als mijn toekomst dat wil, als ik dat zie mijn toekomst later... Ik zou het wel willen. Maar ja. En wat is de maar? Ja, zoals ik al eerder zei, misschien ik een andere kant op wil. Ja. Daarom, ik zie mijn toekomst nog niet helemaal voor me. Het is nog heel breed. En ja, ik zou het wel willen. Ik heb ik een heb voorstelling wat ik. Ik kan ook mijn ervaring aan, aan mijn kinderen ook doorgeven. Ja. Ik heb ook niet begonnen als ondernemer. Ik heb ook bij iemand anders geleerd. Ik heb ook bij iemand anders gewerkt. Ik heb een andere opleiding gemaakt. Ik heb uh, veel uh, uh, ook gestudeerd, uh, afgebroken. Uh, um, ik heb gestudeerd afgebroken omdat ik geen geld had. Ja. Omdat het echt, uh, ja, studeren zonder geld ging niet. Wat hoop je voor haar? Um, dat zij echt studeert, dat zij echt een, een goede opleiding krijgt en dat zij um, met de opleiding, met de ervaring wat zij in, op school gekregen op opleiding, ook een eigen bedrijf begint. En het hoeft niet het Arabische lot te moet, zijn. Dat moet uh, het Arabische lot. Zij hebben nog drie andere broeders, eentje van die gaat er ook. Ah op ja, is, er zit er wel eentje tussen. We <laughs> gaan er eentje op nemen. Ja. Maar uh, is het is voor iedereen. Uh, alle, mijn kinderen krijgen sterke uh kans, want ik ga alles investeren voor mijn kinderen. Dat zij ook een goede opleiding, een goede uh, onderwijs krijgen. Dat zij ook goede mensen uh, worden. Dat zij ook vriendelijk, huilzaam en eigen geld verdienen kunnen. Nou, dat, dat zit er volgens mij helemaal in. Hey, jij wil natuurlijk een verdere prachtige toekomst voor jouw bedrijf, wie ook jouw opvolger wordt. Wat kunnen de mensen die nu zitten te kijken doen om jou daarbij te helpen? Um, ja, brood kopen. <laughs> Daarvan achter, koop dit brood. Eva zegt al, daar ga ik zeker voor, dat Almeerse brood. Dus ja. dat, dat, wordt al, dat wordt al omarmd. Ja. Uh, dat is belangrijk natuurlijk, Het brood wordt verkocht. Ja. Wat kan de provincie doen om jou nog verder te helpen? Um, wij moeten samen uh, uh, heel veel dingen doen. Wat bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, uh, uh, um, ik, um, ik had mijn uh, ingrediënten niet uit het Ah. Dat, moet, dat wil ik ook wel aanhalen. Ja. Maar er bestaan geen grote molen hier dat uh, mij leveren kunnen. Mm -hmm. Nu uh, haal ik uh, flat bij Groningen uh, mijn mee. Ja, dus je gaat een beetje vreemd in een ja, ja, provincie. Maar dat is, uh, als, we, als we in bedrijven hier samen werk, uh, werken kunnen, ja. dan groen we ook samen groot. Dus jij zegt, uh, provincie, help mij aan om de grondstoffen hier uit ja. mijn eigen provincie te halen. Ja. Ja, ja. Wat nog meer? Uh, Um, energie hebben we uh, nu uit de zon, dat krijgt iedere land. <laughs> uh, dat wij ook um, ja, ondernemingen hebben die uh, samenwerken. Waarin? Een, het moet ja niet dat wij uh, um, gewoon kopen en verkopen, maar mm. gewoon samen uh, bijvoorbeeld uh, een product doorgeven aan iemand anders. Bijvoorbeeld dat, uh, een lunchpakket gemaakt wordt voor kinderen. Ja. Dat het ook aan, aan school doorgegeven wordt. En zo komen we weer bij jouw broodtrommels af, ja. mm -hmm. natuurlijk. Ja. <laughs> um, in de chat is veel activiteit geweest. Mensen zijn uh, absoluut fan van jullie geworden. Dus dat is al gelukt. We zijn ook echt Almeerse. <laughs> ja. we, zijn ook, um, we voelen ons echt, echt uh, op het huis hier. Wat zegt je vader over jou? Um, mijn vader is blij. Ja. Hij uh, um, trots op ons, trots op uh, dat uh, mijn kinderen ook uh, goede uh, onderwijs krijgen, dat zij ook uh, later ook wat goede dingen maken. Wat ik, uh, gezegd, uh, dus je uh, vader is, is tevreden met dat jij verliefd ja, werd op ja, Amera ja. en hier jouw uh, uh, starten? Mijn vader is tevreden met ons dat wij ook in, uh, gewoon in, in, in Nederland ook. Uh, ...goede producten geleverd hebben en, en iedereen weet dat deze brood kan almeren. En uh, iedereen vindt het lekker. ik keer geproefd en nooit ja, vergeten. Ik niet, ben niet <laughs> nooit vergeten. En Joop wil heel graag weten of hij het brood ook bij jullie in de fabriek kan komen kopen. Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Joop, je bent, uh, je bent van harte welkom. Ja. Uh, Milene vindt het heel erg leuk om de gezichten achter het product te zien. Ja. En, um, is vader ook trots op dochter? Vraagt Nikki. Nou, als, als jij daarmee bedoelt, want jij bent heel trots, maar opa volgens mij ook. hè? Ik ben trots op mijn dochter. Ja. Um, Oké, okay, zij is nu uh, 16 jaar. Het um, is dus een, een leeftijd waar, waar echt uh, ander mening is, waar een <laughs> ja. andere ander interesse is. Maar daar sta ik achter aan, aan laten weten, luister. Je moet het oefenen voor school. Je moet het beter. Beter doen. Het doen. Is het niet genoeg een, uh, een goede cijfer te krijgen? Je moet het echt uh, um, nog beter maken. Ah, ja. En dat gaat ook bij mijn kleinkinderen: dat zij ook een uh, goede, uh, goede uh, cijfer krijgen. Dat die die uh, gedrevenheid en ja. emotie zit erin. Ja. Uh, en Leendert heeft nog de suggestie om jullie heerlijke brood te combineren met Flevo Honing. Ja, ja? goed idee. Um, wij doen. Uh, een van mijn zoon. <laughs> Hij doet het uh, mozzarella ja? met honing boven en gaat die rollen. Kijk, ja. oh, dus honing dat, en, en ja, mozzarella. mozzarella. En de uh, pasta erop was ook heerlijk, hè? Ja, dat wij. Ja, ja. Ja. Ik stel voor dat wij zo dadelijk uh, lekker dat brood gaan eten. Uh, niet voordat ik uh, jullie thuis vertel dat de volgende uitzending... van ondernemers van Eigen Zeebodem is op 17. November. En dan komt hier die visser uit Urk waar je het net ja. al uh, even over had, dat is Hendrik Kramer. en uh, Hij noemt zichzelf de meest duurzame visser van Nederland. En hij zegt, ik vaar op de Tesla's van de zee. Oh. Dus, uh, <laughs> dat op, uh, op 17 november. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk danken dat jullie hier uh, vandaag waren... en het uh, Almeerse brood uh, op de kaart hebben gezet. En ik uh, wens jullie een hele mooie toekomst. Dank dat dank jullie hier u. waren. Dankjewel. En thuis, uh, dank voor het kijken.